We komen nu bij het einde. Je bent klaar en je wilt je document of presenteren of delen bijvoorbeeld in een nieuwsbrief. Nou, wat je nog kunt doen is de remix gebruiken. Dan gaat er een eigen vormgeving op toepassen. Nou, dat kan leuk zijn. In dit geval heeft hij de lettertypes vooral veranderd. Kijk wat er nog meer mogelijk is. Nou, weer andere lettertypes. Nou, is er nog meer andere remix? Ik heb het al een paar keer gedaan. Nou, nu gaat hij niet van boven naar beneden. Wel, dan heeft hij een soort canvas toegevoegd. Nou, dus zo zie je, kun je een beetje uh, spelen eigenlijk nog steeds met de layout. En uh, nou, dan ben je klaar. En dan ga je je presentatie voorbereiden. Dan is dit heel handig. Nou, dan kun je hier de een soort slide zien en dan kun je dit, je verhaal voorbereiden. Maar je zou ook natuurlijk jouw presentatie kunnen delen hè, in een nieuwsbrief met ouders. En dan kun je dat samen nog met je collega bewerken. Of je kunt zeggen ik geef weer, dan kun je alleen kijken. En als je zegt bewerken, dan kunnen mensen daar ook nog dingen aan toevoegen. Uh, nou, als je dan gaat presenteren, dan klik je op afspelen en dan bepaal je even... Oké, okay, ik ga zelf er doorheen. Uh, dat kun je door scrollen, of je gaat hier rechtsonder uh, via deze manier door je presentatie heen. Dus dat zijn uh, weer ontzettend mooie mogelijkheden met Sway. Succes!